muntje is een leeuwencent We kijken wow een leeuwencent nou weer een muntje 5 cent 1958 Nou ik ben terug op mijn uh, oude vertrouwde veld drie dagen geleden kwam ik hier de grond niet in de plek bewaard en dan komt een gespje uit de grond kijk wat we vandaag nog meer gaan vinden de eerste muntje, leeuwencentje, volgende vondst, vingerroetje. Ik ga hem straks nog even beter schoonmaken. Altijd leuk om te vinden. Eindelijk weer een muntje, met scherp Wilhelmina, 1 cent, 19,48. Nou, twee meter verder was het weer raak. Helaas niet meer compleet, maar een stukje van een Duits stad Utrecht. Nou een knoopje. Ik weet niet of het er wat op staat, moeten we echt thuis beter schoon gaan maken. Even kijken, daar is het oogje aan de achterkant. En weer een vingerhoedje. Helaas is deze wat meer beschadigd. Thuis even oppoetsen. Zie hem straks terug. Nou, misschien dat deze geluk gaat brengen. Tot nu toe is het nog niet wat. Maar misschien lukt het met het hoefijzertje wel. Nou, het hoefijzer werkt inderdaad, want een minuutje later. Dit horloge-sleuteltje leuke vondst muntje niet zo oud 1 cent van na de oorlog maar het hoefijzer brengt geluk Ik ben benieuwd of we nog wat vinden voordat we naar huis gaan nou, op weg naar huis toch nog een muntje een duit. denk Gelria nah. Het moet echt thuis wat beter schoongemaakt worden. hopen dat we nog een jaartal eraf krijgen. Een mooi knoopje. Nou, en het oogje zit er nog aan. Het is dus van koper. Koperlegering. Ik ga hem thuis nog wat mooier proberen op te poetsen. Maar ik denk niet dat er wat op staat. Maar mooie knoop. Nou. Mooie glimmende knop. Lijkt zilver. Geen idee of het ook echt zilver is of of het oud is. Thuis even op poetsen. Kijken of het echt wat is. Nou, ik heb weer een mooi signaaltje in de 80. Een keer een live dick proberen. Meestal wat dat niet was. We doen ons best. Ah, toch een muntje, ik ga hem even schoonmaken het zal wel een Duits zijn, ik kreeg hem nu nog niet veel mooier thuis misschien beter nou weer een muntje helaas aardig versleten, ik kan er nu nog niks van maken 79, 82. Even kijken. Mensen zijn echt heel erg benieuwd. Zilver. Nederlandse leeuw met zwaard, maar helaas is die kapot. De andere kant schoonmaken. Oh. ik ben niet bekend met deze munt, maar het ziet er echt super super super vet uit helaas niet compleet, ik ga even kijken of het andere stuk ook nog in het gat zit nou, helaas zit er niet meer in het gat, ik denk een, een zilveren twee stuiver stuk, oh, ik baal zo dat hij kapot is Nou, ik ga hem thuis even beter schoonmaken maar... oh man wat vet hoor zilver en toch weer balen dat hij niet compleet is je ziet hem straks terug in het filmpje Nou even bij komen naar het twee stuiver stuk hij was echt flinterdun. dun hij is nog een stukje verder door het midden gebroken ik heb de rest ook niet meer kunnen vinden laat hem je straks zien maar we hebben wel weer een uh, halve willemscent dus we zitten op het goede spoor we gaan lekker verder een super mooie 85 even kijken even live wat leukst Dus is een muntje leeuwencentje even oppoetsen en nog een cent erbij 19,67